In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Tiffany. Zij is een high-class escort. Restaurant of museum? Mm, restaurant. Lust of liefde? Lust. Girlfriend of pornstar experience? Girlfriend experience. Binnen of buitenland? Mm, allebei. Pinnen of contant? contant. Wat is het verschil tussen een high-class en reguliere escort? Um, een high-class escort is in principe een dame waarvan je haar kan, uh, of waarvoor je haar kunt boeken voor haar tijd. Het gaat dus in principe om de intimiteit die een dame of heer aanbiedt um, en niet zozeer om alleen maar het erotisch gedeelte en de seks die mensen misschien zouden verwachten. Ja, dus kan je dan zeggen van er is bij een reguliere escort... Okay. Meer seks of zo? Ja, bij jou minder okay. seks? Ja, ik zou zeggen dan... Um, bij een reguliere escort wordt er misschien wat meer verwacht... dat het om de platte seks gaat, een uurtje of misschien zelfs korter. Maar bij een high class escort um, dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar de seks. Veel meer service? Veel meer service, nou ja, niet zozeer. Misschien um, ja, emoties in een zekere zin. Um, ook wel wat meer uh, ja, echt een connectie opbouwen. En waarom zit je hier dan nu toch deels onherkenbaar? Uh, de klanten die mij boeken, die boeken mij voornamelijk voor uh, discretie redenen, maar ook um, ja, dat ze met mij uh, gewoon prima over straat kunnen lopen. Dat het niet overduidelijk is dat ik een high-class escort dame ben. Oh, ja. Dus ik moet toegankelijk blijven voor iedereen in principe. Um, ik kan in principe ook eigenlijk klanten erdoor verliezen door mijn gezicht te laten zien. Dus vandaar dat discretie... Uh, ...redenen om mijn gezicht af te schermen. Waarom ben je een high-class escort geworden? Ik weet niet, ik heb er altijd wel een beetje interesse in gehad. Een soort van stiekeme droom, in een zekere zin. Je hoort wel heel veel glamoureuze verhalen waarbij... Uh, ...ja, de stapjes die je dan maakt, de ervaringen die je krijgt... ...de dingen waar je misschien niet zozeer toegang tot hebt... ...die dan wel mogelijk zijn. En dat was voor mij heel interessant. Ja. En hoe ging dat dan toe? het begon een beetje met natuurlijk je research doen. Um, veel ja, natuurlijk de series die je dan tegenkomt, dat je daar wat meer naar kijkt. Uiteindelijk een advertentie geplaatst. Niet zoals hier als high class, maar wel mezelf heel duidelijk onderscheiden wat ik te bieden had. Dus wel al, je, je eerste oproepje eigenlijk in dit vakgebied, dat was wel gelijk al als escort. Ja, ja zeker. Um, en hoe zag je advertentie eruit? Ja, heel degelijk, heel schattig, eigenlijk wel. Wel overduidelijk dat ik gewoon heel nieuw was. Binnen, nou ja, laten we zeggen, een kwartier bijvoorbeeld, echt al mijn e-mailbox uh, waar ik constant meldingen van kreeg dat er weer reactie was. Wow. Ja. En hoe ging dat ja. toen verder? Advertentie weer heel snel weggehaald. <laughs> ja? ja. Het <laughs> schep je ineens elke keer. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik vind het heel flatterend, maar nee, dat ga je niet doen. Dit, dit vind je nog te spannend en ik las ook bepaalde reacties waarvan ik dacht... Dat, dat zijn niet de type personen waar ik me graag mee wil afspreken. nou Uiteindelijk, ik denk, misschien iets minder dan een jaar later... weer een advertentie geplaatst, dit keer nog iets duidelijker. En toen heb je denk ik ook dus je eerste afspraakje moeten uitkiezen. Ja, en sprong voor mij echt uit en dat was echt een gentleman, dus... zichzelf netjes voorstellen. Um, Duidelijk uitleggen dat, hé, hey, ik heb je advertentie gelezen. Niet zozeer zich focussen op de seks, maar meer de, de connectie. Ik ben ook niet zozeer van daarna op zoek, maar we kunnen kijken hoe ver het gaat. Ja. En hoe ging toen dat eerste afspraakje? Nou, ik was behoorlijk nerveus. Ja, de. <laughs> ik denk, überhaupt gewoon iemand ontmoeten die ik niet had leren kennen via, bijvoorbeeld, als iemand je aanspreekt, dat je op basis daarvan kijkt. Van goh, vind ik het fijn om met deze persoon te gaan daten, als het ware. En hoe ging toen die afspraak? Wat, wat is er toen gebeurd? Um, nou, we begonnen met een drankje. Um, hij vond het heel fijn dat ik niet nerveus was, want dat was de uitstraling die ik dus uh, overbracht. En toen gaf ik dus aan van, nou, God, zullen we misschien naar de slaapkamer gaan? Dat gaf jij aan? Ja. Oh? Ja, ja. <laughs> omdat op een gegeven moment dan merk je toch wel, als jij het niet doet, dan doet hij het misschien ook niet. En dan... Ja. Je moet een beetje peilen van hoe fijn voelt iemand zich erbij. Misschien vindt hij het helemaal niet fijn en vindt hij het gewoon prima, zo'n een, een wijntje doen samen. Hoe ziet een date eruit? Dat verschilt een beetje. Dat, dat kan zijn dat. Um, dat je bijvoorbeeld uh, geboekt wordt voor drie uur. en dan meer in deels op de kamer zit. Maar dan meer bijvoorbeeld, uh, je bent dan aan het kletsen, je bestelt room service. Of het kan ook heel goed zijn dat je een weekendje met iemand weg bent. Nou, ik vind drie uur en een weekendje wel een verschil. Het verschilt, ja. Ja, dus ja. eigenlijk alles daartussenin. Alles daartussenin, ja. En is er dan een soort van minimum aantal uren waarvoor jij komt? Ja, mijn minimum is wel twee uur. Want is er bijvoorbeeld altijd seks? Laat het houden op, ongeveer 70 wel 30 niet. Ja. Geniet je jezelf dan ook van de seks? Ja. Ja. Volmondig. Ja, zeker. Ja. Altijd? Ja, ook, dat verschilt ook weer per persoon. De ene keer ben ik wel heel erg... Um, wat gepassioneerder. Uh, vind ik het ook heel fijn. Gaat alles precies zoals je wilt. Weet iemand precies de juiste plekjes uh, aan te raken. En de andere keer ben je dat wat meer aan het ontdekken. Ja. Want waar ik dan benieuwd naar ben... dan, dan ga je dus veel meer dates krijgen. Uh, hoe ga je dan om met iemand... Qua seks ook waar je misschien niet aangetrokken tot voelt. Hoe was dat? Ik, ja, dat is niet iets waar ik me zelfs heel erg druk om maakte. Het was voor mij meer heel erg belangrijk dat ik gewoon een goede connectie had. Ja, je filtert al heel erg. Dus niet dat je op basis van hoe iemand schrijft kan zien hoe iemand eruit ziet. Maar het was voor mij wel duidelijk dat ook als je wat meer vroeg, dat het dan wel een bepaalde cliënteel was die je aantrok. Ja? Ja. Dus vaker viel het mee dan tegen? Ja, zeker, zeker. Veel meer. Gewoon even zodat ik een idee heb. Stel, ik wil met jou een middag naar Parijs. Hoeveel zou me dat dan kosten? Nou ja, het begint bij twee uur en dat is 750. Oké. Okay. En is dat hoog of laag voor een high-class escort? Oh, dat is een beetje normaal. Hm? Ja. Kan je er dan echt goed genoeg van leven? Ja, zeker. Ja? Zeker. Want hoeveel verdien je ongeveer in de maand? Laten we zeggen, in een, een wat mindere maand dan kan dat 2000 zijn hm? en in een hele goede maand kan dat 14.000 zijn. Wow, dat vind ik echt heel veel geld. Ja. Want zit je dan eigenlijk nu bij een bureau of zo? Of hoe, hoe werkt dat? Nee, ik heb volledig mijn eigen website. Oké, okay. en waarom? Omdat ik dat fijner vind. Ik merk toch wel dat uh, bureaus een, een heel specifiek beeld hebben van hoe een, een escort of een hackles escort eruit wordt te zien. Oh ja? En dat was niet altijd iemand die eruit zag zoals mij, met mijn huidskleur. Dus ik... Nou, Dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien een soort van comfortzone is. Een beetje, dit kennen we, dit is standaard voor ons, dus dit nemen we aan. En ik heb ook niet altijd de beste verhalen gehoord over bureaus. Dus je geeft heel veel uit handen. Je kan niet echt luisteren naar je intuïtie in die zin... een bureau bepaalt voor jou vaak of een klant goed genoeg is om naartoe te gaan. En als je het zelf in de handen hebt, dan hoef je niet zozeer daarop te leunen. Zitten er ook mindere kanten aan dit werk? Ja, zeker. Ik denk dat... misschien juist omdat je zo'n een, een diepgaande connectie hebt en ook al is daar niks mis mee... dat er natuurlijk uh, wel wat rotte appels tussen kunnen zitten. Iemand die een nep maakt, de betaling die niet helemaal goed gaat... dat is zeker wel een, een mindere kant. Zijn er nog andere dingen die lastig zijn? Ja, ik denk toch wel dat we op je veiligheid moeten letten. Dat je daar gewoon wel mee bezig bent steeds. En, mm -hmm. Of dat ik dan misschien wat, wat strenger ben in uh, of ik iemand accepteer als klant of niet. Welke invloed heeft jouw werk op je eigen seks- en liefdesleven? Ja. ja, ik denk in zeker zekere zin dat mensen misschien een soort van oordeel over je hebben. Nee, dat dus mensen misschien denken dat, dat het allemaal wat sneller gaat. Dus dat ze misschien de oordeel hebben over dat, ja, dat alles maar mag. Of um, dat je misschien heel open-minded bent. Dat je dat in een zekere zin ook wel bent, maar niet in de zin die hun verwachten. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, dat was hem. <laughs> Hé, hey, hou jij eigenlijk liever van havermelk of sojamelk? Sojamelk. Ja? Ja. Oh, dan ga ik het even pakken. Oh, Voor cappuccino.